In de vorige aflevering van het verhaal van Ixion. Ik, ik ben bezig met een laboratorium, maar daar ga ik ook DNA-testen uitvoeren. Misschien dat ik dat dan wel uh, kan regelen. Oké. Okay. Ja. Maar ja, ik, ik zou eigenlijk wel dat DNA-testje willen doen. Uh, Wanneer uh, kan ik langskomen voor dat uh, Kunnen we langskomen voor dat lab? Ja, ik uh, zal, zal toch heel snel moeten gaan werken dan aan het lab. Maar uh, ja, ik, ik hoop donderdag of uh, vrijdag misschien. De dagen gingen hard voorbij. En na het verzamelen van de spullen die ik nodig had, kwam ik weer terug in Robbyland. Met mijn lab af en klaar om het DNA-test uit te voeren. Oh, zo, ik ben weer terug in Robbyland. Er is inmiddels veel gebeurd en we hebben al veel gebouwd. en um, Ik heb ook veel resources weten te vangen. En de technologie van vroeger, ik, ik heb het toch een beetje onthouden en heb het weer kunnen gebruiken in mijn lab. En op het punt dat ik met trots mijn lab wilde laten zien... Stond ineens Noxie op het plein. Hey, um, voordat wij, uh, we, we gaan natuurlijk mijn DNA testen. Ja. Uh, zou ik het lab mogen zien? Ik wil eigenlijk wel een beetje weten waar ik getest wordt, zeg maar. Oké, okay, dat kan. Zoals je hoorde had ik nog wat vragen, omdat ik hem nog niet helemaal had voorbereid. Ik deed nog één laatste check en toen was Noxie welkom. Uh, ga maar even voor de deur staan. Deur? Oh, dit is een deur. Ja. Oké, okay, blijf maar even wachten. Zo, word je even geklensd. Momenteel wordt dat gedaan. Gaan even alle slechte dingen gaan eraf. Even kijken. Ja hoor, dan ben je welkom. Loop maar even door en kijk naar de painting alsjeblieft. Dit is niet zomaar een painting namelijk. Noxie. Ja? Gezegd, herkend. Oké, okay, okay. top. Uh, welkom. Ik heb Noxie een rondleiding gegeven door mijn lab. Om haar te laten zien wat allemaal de bedoeling was en hoe de computers werkten. Zo heb ik een plekje voor Hobby gemaakt om zijn data te uploaden en downloaden. En natuurlijk de DNA-scan. Alleen toen ik het allemaal had laten zien aan Noxie, wilde ze mij nog wat vragen. Iets aparts. Wacht, wacht, um, ik, ik wil even iets serieus bespreken. Oh ja, ja. Zie je deze mooie diamonds? Mm, ja. En dit gold. Ja. En deze golden carrot. Ja. Zou je die graag willen hebben? Um, ja, natuurlijk. Kunnen wij ervoor zorgen dat ik al deze spullen... En, en nog meer, nog meer. Dat ik hierna nog meer aan jou geef. dat jij ...de DNA-test voor mij um, een soort van manipuleert, dat de resultaten um, op een andere manier worden uitgetest. Dat het de uitkomst toch wat anders is. Hoe, uh, hoe zie je dit voor je dan? Ik bedoel de de dat wij bijna de gaan testen en dat dat eigenlijk het resultaat dat jij iets met die technologie doet en dat het resultaat is dat Kenzie en ik daadwerkelijk vader en dochter zijn. Ehm um, ja, ik ehm uh, ik moet zeggen ik ik data liegt niet. En ja, maar wat denk er wel, dat jij in gaat. Ik ben heel goed in te technologie. Ik denk dat jij dat wel kan manipuleren, toch? Um, dus wat jij wil, is dat ik ervoor zorg dat het DNA van jou en Kenzie hetzelfde is? Ja, het wordt wel echt veel werk. Want die computer die genereert gewoon een, ja, jouw code. En bij Kenzie genereert die Kenzie's code. En dat zou ik dus dan moeten veranderen ofzo? Zullen we spreken 5 uh, golden blocks 5 uh, diamond blocks Diamond blocks Diamond blocks Diamond blocks Diamond blocks. Of 10 diamond blocks Ja, dat kunnen we wel goed gebruiken. 10 diamond blocks Dit is geen 1 april grap hè? Dit is geen 1 april grap. Nee, dit is heel serieus. Oké. Okay. Nou, ja, ik ik zal mijn best doen. 10 diamond blocks is goed. Heb je dan Kijk, nu al wat om te laten zien? Want dan... Ik heb één diamond voor je. Oké. Okay. Maar dan heb ik wel even een kreftige diamond. Je kan ook gewoon die uh, diamonds droppen, dat is goed. Hier wacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dit is één diamond Oké, okay, ik kan je alleen niet garanderen dat het lukt. Um... Ik, ik heb er vertrouwen in. Ik heb er vertrouwen in. Die technologie, jij kan er zoveel mee. Als je kijkt naar dit, uh, je, je kan uh, dingen laten duplicaten en zo. Net mm. pc's. Mm -hmm. Mm -hmm. Dit, dit moet toch lukken? Ik zal kijken of ik een hack kan schrijven in de tussentijd. Oké. Okay. Oké. Okay. Uh, ik, ga, ik ga mijn best doen. Oké, okay, dat is heel fijn. Dan ga ik... Uh... Zou, je, zou je de lapjas oh, weer ja, uit kunnen ja, ja, doen? Ja, de lapjas, uh, uh, Dat is inderdaad wel handig. Kom maar mee. Uh, mag je naar buiten? Nee, hey, tot, uh, tot zo. Jij weet van niks hè? Nee, ik weet niks. Okay. Ja, ben je klaar? Ja. Doei, bedankt. Dat is toch wel raar. Ik ging aan het werk. Om de hek te schrijven. Maar ik was toch benieuwd wat het echte antwoord was. Dus ik had geregeld dat ook dat uit mijn computer zou komen. Na dit geregeld te hebben waren Kenzie en Noxie aangekomen. Maar moesten we eerst Robbie ophalen. Oké, okay, nou. Kom maar mee. Oh, Robbie zit in zijn oplaadstation. Um... Hey oh. ja, hij is aan het oh, opladen is het nu. Dit klinkt niet goed. Nee, jawel. Dit is, dit is zijn oplaadgeluid. De energie hoor je nu. Oh ja, ja, hij hoort ons. Wacht even, Robby! Robby online? Hallo. Is oh. hij een update. Ja! Oh. Hey Robby! Hallo? Google, Google open deuren. Wow! Hey Robby. Ben je geupdate? Ja. Hé, oh. hey, uh, je bent er natuurlijk ook voor de, de DNA-test, oh, was je... Oh, oh. Hallo. Oh. oh, sorry. Ik ben een zwaaier, ik ben een zwaaier. Oké, ja, dat eh. oh, ja. oh, ja. oh. <nacht> ja, is goed. Dat nee. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Dag, dochter Kenzie. Ha, Nee, nee, nee, we, on... we zijn hier voor een test. We zijn hier voor een oh, test ja. om te kijken of er Ja, die is vandaag Robby. Ja, kom maar mee naar het lab. Oké, okay, oké, okay, ik ben benieuwd. Lekker pissen in een oortje. Ga maar, ga maar voor, ga maar voor. Ja, oké. Okay. Ik heb trouwens, voordat we oh. verder gaan, ik heb even een vraagje. Horen jullie dit? Wow, wat de hel is dat? Oké, okay, nou nee, dat is... Uh, dat was hobby. Oké. Kan dat uit de kont? Wat? Is dat een robotscheet? Oké, okay, kom maar even binnen. Kom maar er langs. Kom maar langs. Blijf alsjeblieft even boven staan. Ja, Oké, okay, uh, Robby. Oh, zeg maar anders even gedacht tegen Rolf de Wolf. Dan ga ik even het lab voorbereiden. Even kijken. Computers ingesteld. Ja. Oké, okay, Kenzie, kom maar binnen. Yes, dankjewel. Uh, je wordt even gedesinfecteerd momenteel. Oké. Zo. Oké, okay. ja, kom maar verder. Zou jij eventjes naar de gezichtscan okay. kunnen kijken? Ja. Oké. Geskend, Kenzie. Gescand. Oh shit. top. Oké, okay, welkom. Uh, kom maar even hier kijken. Jouw papa. Uhm. Hier kan je zo meteen een labjas aandoen, ja. maar je kan hier ook even wachten. Loop alsjeblieft nog niet verder. Nee, nee, um, nee, ik, zal, ik zal, Noxie, kom binnen. Ja, kom verder. Oh. Zo, dan mag jij ook eventjes tegen de gezichtscan aanstaan. Oké, okay. wat doet dit? Noeksie? Ja? Gescand. Oh. Dat is zo leuk, als accent ook, dus mooi. Nou Wie? top. Wat? Wat? Kom maar verder. Ja? <laughs> ja. Ik was eh. Uh, ik, ik heb eh uh, gekregen. Toen, toen ik eh. Uh, Robbie ook scannen? Uh, dat ik, dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat ik was een hele date. Het was een look. Ik was een lunute. Robbie! Dat was chef en witzuis een Ja. Lufthans. Gescand! Oké, oké. Oké, jij ook. <laughs> en nu uh, doe je pakje aan. Ik zei het tegen het ik ga ook je <laughs> pakje aan. <laughs> Nou, leuk dat jullie er zijn. Uh, nou, kom even verder. Even eerst naar de andere kant toe. Ik zou heel even een klein inlichting geven van wat hier is. Uh, dit zijn de computers. Hier zit Robbie meestal. Uh, voor zijn updates en voor de datatracking. Dan kan Robbie hier zo zitten. Ja, Robbie streamen hier. <totstutters> <laughs> Oké, okay, nou in ieder geval, ik zal even uitleggen, de data wordt hier in de eerste computer opgeslagen, uh, bekeken en dan wordt het doorgestuurd naar deze en hier wordt het op de harddrives gezet. En dan zal, staat het in mijn uh, systeem en uh, daarmee kan ik dus ook de herinneringen van Ruby checken, maar ook updates doordraaien en dergelijke. Nou, dat, is, uh, dat gebeurt hier, maar ja, ik, heb, ik heb eigenlijk mezelf nog niet getest aan deze machine. Ik ben wel benieuwd of dat ook een keer kan, maar dat zien we dan wel een keertje. Dus uh, uh, wat, uh, wat, is wat er nu van ons verwacht? Ja, kom maar mee. Dan gaan we hier naartoe. Oh wow. Dit zijn de DNA-scanners. Oh. Nee, dit niet, dit niet. Nee, dit is uh, om de straling tegen te gaan en uh, betere verbinding te hebben tussen de machines. Uh, dit oh. is een verbi verbindendeler. En ja, dit zorgt er in ieder geval voor dat mocht ik een test doen, uh, dat er niks tussen komt. Dus dat is wel belangrijk. Dat ik hem wel aanraak. Exact. Mm -hmm. uh, dan deze hebben we hier uh, de um, capsules waar jullie zo meteen in moeten. Dit lijkt... Oh capsules? Uh, ja, dit is de, de makkelijkste manier om jullie DNA te testen, anders dan moet ik uh, ja, een haartje van jullie afhalen. Maar dat is in deze wereld een beetje moeilijk, want jullie hebben alleen maar blokjes. Als ik dit, als ik dit had geweten, hadden we een bikini aangedaan. Oh, ja, nou ja, komt goed. Als, dan komt jullie DNA, als jullie er straks in zitten, komt het hier op binnen. Dan Aha. zal ik ook wat codes moeten intypen en dan krijg ik het uiteindelijk eruit. Als jullie hier naartoe kijken, dit is mijn DNA. Uh, daar zien jullie ook het DNA staan. Uh -huh. Zoals jullie kunnen DNA. zien... 2, e AXM. Ja. <laughs> Dat is het DNA. Dit Dat is... lees ik. D ja. Uh, dit is gewoon een code. Die code is gewoon uniek bij iedereen. Uh, hij kan ook niet hetzelfde zijn. Dat is, uh, nou, dat is vrijwel onmogelijk. Uh, het is ook belangrijk uh, dat, je, dat je begrijpt dat mijn DNA ziet er anders uit dan de meeste DNA. Dat komt omdat ik natuurlijk van duizend jaar geleden leefde. Omdat ik zo lang erin heb gezeten is mijn DNA ook aangetast. En de veranderingen van de wereld, dat, dat, dat heeft mij toch anders, nou ja, dat, mijn DNA staat toch anders gestructureerd. Um, Heb je al matches gevonden met jouw DNA? Nee, ik denk ook niet dat dat mogelijk is. Toen ik wakker werd, was ik ook alleen. Dus ik, ik ga er niet vanuit dat, dat iemand van mijn familie of zo nog uh, hier zou zijn, eigenlijk. Oké, okay, Noeksy. Okay. Het is heel belangrijk uh, dat jij op deze komt staan. Oké. Okay. En even dan, Kenzie, kom jij maar ja. op deze. Waar, ja. Wacht uh, het uit waar ik sta? Nee hoor, nee, nee, nee. Dit is even gewoon zo. Dan gaan jullie... Ja. Oké. Okay. Alright, dat is goed. Mogen jullie de lapjassen uitdoen? Kenzie, mag jij als eerst erin gaan? Even kijken. Um, blijf er zo lang mogelijk in. Uh, als je geen adem meer kan halen, kom dan maar snel naar boven. Ja, dan uh, mag je erin. Ja, Oké. Okay. Zijn we er... Ja, kan niet? Ja hoor. Volk erin springen, Noxie. Alvast mijn excuses, maar ik, de ik denk niet dat ik jouw biologische vader ben. Maar deze test gaat dat. Uh, laat dat zien. Ja. Daar gaan we. Oh. DNA-sequence started. Matching numbers. Numbers matched. Ga maar omhoog. Ga maar omhoog, Andy. Ga maar omhoog. Die DNA matched! Kom maar hoor, uh, DNA gematcht. Uh, ik zal even kijken. Ik heb hier de DNA. Uh, Oké, okay, kom maar even mee. Ik heb hier DNA binnengekregen. Uh, het is, uh, bij iedereen is het uniek. Bij jou is het oh, 0932. Uh, ja, en dat is uh, een, een speciale 0. Ik moet zeggen dat dit een DNA is wat... Hm, is vrij bijzonder. Oké. Okay. Oké okay, Noxie, dan mag je weer even gaan staan. Ja. Yes. Doe ik nog even de laatste checks. Oké, ga ik nog heel even checken aan het water. Water is goed, ja. Fijn. Noxie, je mag erin gaan. Even kijken, als je bijna geen adem meer hebt, dan mag je even naar boven gaan. Noxie, ben je er klaar voor? klopt het wel. Ja, ik ben er klaar voor. Yes, oké. Ga er maar in. Zo. So. <laughs> ik dacht dat dit is oké. DNA matching. Numbers fixed. Ik voel me alleen niet zo heel erg fijn hierin. Uh... Wat kun je goed praten of iemand die onder water zit? <laughs> en wat, ik niet... uh, Numbers matching. Wacht eer, ik voel me niet zo erg fijn hier zo. So. Okay. Ja, wacht even. DNA checked. Looping. Uh, jongens, ik weet niet zo goed wat er gebeurt. Wacht even hoor. Uh, wat is van hand? Looping okay. oh, oh, Oh. DNA has been found Oh. oh. DNA lost Wat? Ik snap, wacht even Ik snap oh, oh, oh. dit, wacht even. Oh, is het, is het, is het veilig? Huh? Wat gebeurt er? Is het nog veilig hier? DNA checked. Oh. Moet je eruit? Moet je eruit? Lost DNA. Wat? DNA checked. Oh, nee, Wat is er? Oh, nee. Wat gebeurt er? Mag ik eruit? DNA matched. niet fijn hier. Error nee, nee, nee, nee, nee, nee. found. Error? Ja, Error huh? found. In de volgende aflevering van het verhaal van Ixion, Noxie? Ja? Ik zie hem. Jij ja, hebt exact hetzelfde DNA als ik. Wat hadden wij afgesproken? Ja, ik weet het. Je krijgt je diamonds terug, maar uh, je, je bent is mijn er zusje. Is het mogelijk? Is hij Nee, er is, is geen. Ge nee, nee. Uh, dit is gek. Wacht even. Ja? Dit klopt niet. Um, nee, ja. Je herinneringen stoppen opeens.